gebruiken we uh, in deze sessie... Recording is on. U ziet, de recording is on. De chat, die gebruiken we... Um, uh, alleen voor de overstijgende... Uh, vragen, of als je zegt, ik heb een interessante link die ik wil delen, of een interessante vraag. Die sessie overstijgend is, dan kan die daar nog kwijt. Als je met je muis beweegt, dan zie je onder in beeld ook... een zwarte balk, waarin je... Om, in het vierde vakje van links open chat kunt... Uh, als je dan klikt, dan opent de chat. En om eens dus even te kijken wie er allemaal in deze sessie zitten, en om die chat even te testen... wil ik u vragen om aan te geven van welke organisatie u bent. Dan zien we dat ook even van elkaar. En dan uh, weten we gelijk ook hoe dat hier zit en of de chat goed werkt. En dan zien we dat Joost van de provincie Overijssel de snelheidsprijs heeft gewonnen. En uh, we zien ook IMW, Saxion, LNV, PBL natuurlijk, gemeente Tilburg, welkom. Studio De Leijer van Jeroen, gemeente Koevoorden. Provincie Utrecht zien we ook terug. wessel Wikkering van wessel Dus een uh, zelfstandige, neem ik aan. Wellbeing Economy Alliance Nederland. Provincie Gelderland. Groningen zien we ook terug. Nou, we zien in ieder geval veel diversiteit. Groene metropoolregio. En wat we kunnen vaststellen is dat de chat in ieder geval heel goed werkt. Daar gaan we ook gebruik van maken. En mocht je gedurende de dag een, een vraag of opmerking hebben. Dan kun je dat altijd op deze manier in die chat uh, kwijt. Dan, als, uh, uh, als er iets misgaat, er zijn twee mensen, Nina en Celia, van Technical Support. Zij zullen hun uh, adresgegevens, uh, contactgegevens, even in de chat zetten, zodat iedereen ook contact kan opnemen, mocht er ergens in de dag een uh, technisch probleem zijn. Mocht je een inhoudelijke vraag hebben, dan kun je daarvoor met Laura Wessendorp contact opnemen. Dat, uh, die, uh, ja, dat staat volgens mij ook in de mail die je hebt ontvangen. Dus daar uh, zal vast geen ver verwarring ontstaan. Dan nog even uh, als volgt nog een pakket wat jullie hebben gekregen. Als het goed is, heeft iedereen het pakket gekregen. Kunnen jullie dat even laten zien als dat zo is? Of je iets van het pakket bij hebt liggen. Ik zie Karen al zoeken. Ja, kijk, de chocola. Uh, volgens mij is hij nog niet op, dus dat is heel knap. Um, dat is vaak wel de eerste reactie bij mensen. We hebben ook een winkelkaart meegestuurd. Misschien goed om die er even bij te pakken als je het uh, binnen handbereik hebt. Ik heb hem hier. En het mooie is dat die bij iedereen uniek is. Ja, ik zie dat net die hem ook heeft. En uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch om dat bij meerdere mensen ook in beeld te zien. Super. Um, het idee is dat we gedurende de dag dit soort termen kunnen terughoren. En uh, ja, we spelen alleen voor een volle kaart. Dus mocht je al deze termen gehoord hebben, dan uh, mag je in de chat bingo uh, schrijven. Dat gaan we dat natuurlijk controleren. En als het correct is, dan uh, wacht je een mooie prijs. Dus dat is even iets wat we ook nog meegeven vooraf. Um, ik denk dat ik zo de meeste praktische dingen wel heb uh, behandeld. Nog één ding wat we in dit platform nog uniek uh, hebben klaargezet. Dat is dat er ook een, uh, een special chat is. Een plein waar je op kan uh, netwerken. In de pauzes en in de tussenmomenten, De lunchmomenten bijvoorbeeld. En er is een bios waar je uh, ja, gedurende de dag naartoe kan. En even een filmpje kan kijken. Of jullie allemaal heel PBL verantwoord. Dus dan weten jullie in ieder geval waar jullie zijn. En hoe dit uh, precies werkt. Dan gaan we nu voordat we starten eerst nog even een paar Mentimeter-vragen met jullie um, behandelen. Zodat we ook nog beter weten wie er precies in deze sessie zitten. En dan vraag ik jullie nog één keer ook even om uh, te controleren of je inderdaad op mute staat. En uh, dan kunnen we de focus houden bij wat we willen doen. Uh, um, de Mentimeter ga ik mijn scherm even delen. Dat betekent dat iedereen uh, zo kan inloggen. En dat we even kijken wie jullie precies zijn, en... hoe jullie in de wedstrijd zitten. Als het goed is, ziet iedereen nu mijn scherm. Yes. En dan is dit de manier om in te loggen. Je kan het via een QR-code doen, maar je kan het ook via de code doen die je in beeld ziet. Het beste is om dat met een tweede device te doen, zodat je... dit gesprek kan blijven zien en horen. Ja, en dan is de opening slide even als volgt. Ja, ik zie heel veel hartjes binnenkomen hier, dat is natuurlijk heel mooi om te zien. En dat betekent dat we ook, uh, nou, als we rond uh, richting de 30, 40 zijn, dan, dan kunnen we denk ik wel naar de eerste vraag toe. Het zijn open en gesloten vragen door elkaar, om een indruk te krijgen van uh, het kennisniveau en de achtergrond van uh, jullie als publiek en waar jullie behoefte zit als het gaat om de kennis die je wil komen halen. We zitten nu... bijna richting de 30. Dat betekent dat we zo naar de eerste vraag gaan. En de mensen die... nog aan het inloggen zijn, die kunnen dat gewoon doen met de code die boven in beeld staat. We hebben de 30, Daar gaan we. Waar in Nederland werk je? Je zou ook kunnen vragen... in welke regio werk je? Maar... het gaat even om waar werk je in Nederland. Het hoeft niet precies te zijn waar je nu... fysiek bent, maar wel even om aan te geven hoe de spreiding is in Nederland. En dan... Valt het niet tegen. Alleen Limburg uh, missen we nog. Nou, daar is Limburg ook. Misschien nog een waddeneiland. Om het helemaal compleet te maken. Maar volgens mij uh, is de spreiding hier. Uh, zodanig dat elke provincie in ieder geval vertegenwoordigd is. Met een, wel een zwaartepunt in Den Haag. Maar ja, dat uh, is misschien te verklaren. Uh, omdat PBL daar zit. Uh, mooi om in ieder geval om die spreiding te zien in deze sessie. En ook dat het dan online is. Dat zorgt ervoor dat iedereen ook aangehaakt kan zijn en blijven, ongeacht eventuele reistijd die er nu dus niet is. Goed, mooi om dat uh, te zien vooraf. Dan gaan we naar de tweede vraag: over welk onderwerp hoop je vandaag meer te leren of horen? Hier kun je een paar onderwerpen in kernwoorden even teruggeven. Het is anoniem, dus uh, ja, ik zou zeggen: leef je uit en dan zien we hier welke woorden genoemd worden en hoe groot het wordt in beeld. Hoe, uh, ja. Hoe vaak dat genoemd wordt. Ik zie dat Celia iets wil zeggen. Klopt dat, Celia? Nee, sorry. Dat klopt niet. Oké. Okay. We zien monitoring, welvaart en regio deal. Dat zien we groot in beeld verschijnen. We zien ook burgerparticipatie, governance, evaluatie, indicatoren. Aan de antwoorden zien we al dat we te maken hebben met experts, volgens mij. Lerend vermogen. Het betrekken van bewoners. Dus het wordt soms ook anders genoemd. Maar er zijn wel clusters te maken. Ervaringen, wordt ook gezegd. Nou, indicatoren, hoe meet je dingen? Achterstanden. En regionale samenwerking. Nou, dat geeft al een aardig beeld. Ik denk dat de sprekers hier een voordeel mee kunnen doen. En uh, dat we integraliteit ook uh, zeker moeten opzoeken vandaag. Effectmetingen. Dank voor deze input. Ik denk dat het ook elkaar inspireert om, eh, om... woorden hieruit vandaag terug te laten komen. En de woorden die hier nu... genoemd zijn, die tellen natuurlijk niet mee voor de bingo. Dat hadden jullie begrepen. Hè? Want anders maak je dit jezelf wel heel makkelijk. We gaan naar de um, volgende vraag. Heb je ervaring met een regio-deal? Eén, meerdere regio-deals. Ja, een positieve ervaring. Ja, een negatieve ervaring. Nee, helaas nog niet. Of nee, gelukkig niet. Dat kan natuurlijk ook. En dan zien we... Ja, gelukkig dat heel veel mensen positieve ervaringen hebben met een regio deal. Toch ook één iemand, twee mensen die negatieve ervaringen hebben met een regio deal. Veel mensen helaas nog niet, dus die staan te popelen. En dat is de overgrote meerderheid. En één iemand zegt ook nee, gelukkig nog niet. Nou, dan ben ik erg benieuwd waar dat dan in zit. Maar misschien verandert dat wel naar deze sessie. Dat gaan we, dat gaan we meemaken. In ieder geval veel mensen die positief zijn over de regio deal. De slotvraag. Die uh, is aan Jeroen De Leijer, want dat is de illustrator voor vandaag. Uh, Jeroen, mag ik graag om je microfoon even aan te zetten? Hoi, nog Nathan. Hoi, Jeroen. Ik je ben uh, illustrator, je bent een kunstenaar. En uh, ja, volgens mij heb jij ook een, uh, uh, ja, een leeg tel nu voor je, klopt dat? Uh, ja, klopt. Ik heb wel iets uh, getekend, uh, maar dat is meer eigenlijk om uh, even uh, in te komen. Ja. Dit um, was een beetje mijn indruk van, uh, van de binnenkomst uh, van uh, vanochtend. Ja. ja. Um, dus, um, nou ja, ik uh, ga vandaag uh, uh, visuele notules maken. Dus ik uh, luister mee ja. en ik kijk mee. En uh, ik uh, teken ondertussen wat ik, uh, wat ik hoor en zie. En uh, ik geef ook een beetje commentaar. Ik ben. Uh, uh, niet ingevoerd in, uh, in de materie zoals uh, jullie, dus uh, ik ben echt een buitenstaander. En um, ja, t, uh, dat is eigenlijk mijn uh, rol in, uh, in deze... Mooi, dankjewel. Dit, is, dit lijkt ook een beetje op een visuele bingo. We komen aan het eind en tussendoor nog even bij jou terug om te kijken... Hoe jij deze dag beleeft en uh, hoe ja. jij ons daarin uh, meeneemt. Uh, ja, ieder fijn om dat uh, te weten, Jeroen. En uh, ja, voor jou geldt natuurlijk ook dat, mocht jij bingo hebben, dan moet je natuurlijk ook even uh, op okay. de uh, okay. dat te weten. Ook ja. okay. goed. We gaan uh, van start met het officiële welkom. Daarvoor wil ik graag aan uh, Mark Hamelers vragen om de microfoon nog vast aan te zetten. Dan leg ik nog even uit dat je manager regio bij LNP bent en een van de drijvende krachten achter de Regio-Deal. Mark, goedemorgen. Kun je mij goed horen? Goedemorgen, ja zeker. En is dat ook wederzijds? Uh, zeker, volledig wederzijds. En ik wil jou okay. vragen om een uh, kort welkomstwoord uh, uit te spreken uh, in de richting van, uh, van PBL en alle aanwezigen die je hier uh, ziet. Ja, dankjewel. En dat doe ik met, uh, met plezier. Ik zag daarnet in de chat dat we met ongeveer, uh, negen, ja nu zijn we precies met 90 mensen. Dat is een heel mooi uh, groot aantal. En ik denk dat het ook heel leuk is om te zien hoe zeg maar, in de afgelopen jaren, je zou kunnen zeggen, de community die zich bezighoudt met brede welvaart in de regio zo gegroeid is. En ook als je kijkt naar wat de mensen aangeven, wat willen we weten, wat willen we leren, is we gewoon kijken van uh, nou, wat levert zo die, uh, zeg maar, de afgelopen drie, vier jaar op en ook wat betekent dat voor de toekomst. Dus uh, nou, heel fijn dat we bij elkaar zitten om de lessons learned van drie jaar uh, PBL onderzoeksprogramma met elkaar te kunnen bespreken. Maar ik denk dat we ook echt iets uh, te pakken hebben. Wat ik wilde doen is even terugkijken uh, met een titel, uh, ja, The Trip down memory lane. Het past wel een beetje bij de opzet van, uh, van deze sessie. En misschien toch ook uh, na het kijken naar een aantal uh, lessen of conclusies die, uh, die ik vanuit mijn perspectief uh, trek. En dan misschien ook kan meegeven aan de toekomst om, zoals jij ook zei, de cirkel mooi rond te maken. Dat we straks ook weer de, beter beleid hebben en uh, de brede welvaart beter kunnen uh, bevorderen. Ja, als je kijkt, zeg maar, de trip down to memory lane, dan moeten we echt terug naar vier jaar geleden. Uh, 2018, uh, de frisse start van, uh, van Rutte 3. Uh, het reg uh, regeerakkoord, uh, 950 miljoen voor uh, regio-deals. En eigenlijk nou ja, was helemaal niet bepaald wat regio-deals was en hoe je dat zou moeten aanpakken. Wat wel belangrijk was in uh, de missie van het kabinet, is dat de verschillen in Nederland... Daarvan zou je kunnen zeggen, nou, verschillen en diversiteit is in principe niet verkeerd. Maar verschillen kunnen een beetje uit de hand lopen en dan heb je tegenstellingen. En tegenstellingen is iets wat je niet wil hebben in, in een maatschappij als deze. Dus, dus ook zoeken naar wat kun je doen om dat te overbruggen. Hoe kunnen we zeg maar, stad en land bij elkaar brengen, arm en rijk, hoog en laag opgeleid. En dat was eigenlijk de missie van het kabinet om ook met de regendeals aan de slag te gaan. En dat hebben we ook als missie genomen van nou, ons werk. En wat daarbij dan van belang is, als je wil gaan kijken van hoe kan ik nou overbruggen, dan maakten wij eigenlijk in 2018 al een beweging die je vorig jaar ook bij, bij VNO zag, ook vanuit hun brugproject, is dat de brede welvaart eigenlijk als concept, als kader, heel mooi verbindend kan, kan werken. En wij hebben toen gezegd van laten we dan brede welvaart ook nemen als kompas voor beleid. Omdat brede welvaart eigenlijk in zijn definitie zegt dat je wil kijken naar alles wat van waarde is. Het gaat over de kwaliteit van leven en, uh, en uh, nou, dat gaat dus verder dan enkel alleen de financieel-economische thema's en het BWP. Ook belangrijk, he, zeker na een economische crisis, maar het pakt ook de zaken als natuur en rust en ruimte, sociale cohesie, schone lucht. He, dus het gaat eigenlijk breder dan het uh, BWP, he, vandaar dat ook wel eens wat genoemd Beyond GDP. En het andere wat nieuw was, uh, uh, is dat we ook de regio hier hebben gepakt als het cruciale schaalniveau. Dus eigenlijk twee aspecten hebben we gecombineerd. Uh, het kader van de brede welvaart, omdat het ook paste bij de actuele politieke analyse. En dat is niet overgegaan. En we hebben de regio als uh, cruciaal schaalniveau gepakt. En dat was in een pendule van Rutte 1 naar Rutte 3 een belangrijk thema. En nou, dat zie je nu, dat het naar Rutte 4 ook is overgenomen. Dus wat dat betreft, qua lessons learned, zou je kunnen zeggen van... Nou, daar is kennelijk een succesformule gevonden. Bij het opzetten van de regio-deals waren er twee hoofdelementen voor ons. En enerzijds natuurlijk zeg je van veranker het denken van brede welvaart in de regio. Maar dan ook maak, maak er werk van in die zin dat het ook betekenis heeft voor de inwoners. Dus of het nou een Holward is of Den Haag-Zuidwest... Of in Almelo, of in Drenthe, eh, alle verschillende plekken tellen. Eh, en op al die plekken wil je dat de brede welvaart uh, versterkt uh, kan worden. En dat is maatwerk. Dat gaat niet zeg maar, vanuit een Haagse koker. Dat is maatwerk. En omdat het maatwerk is en niet vanuit een Haagse koker uh, kan gebeuren, is samenwerking heel erg belangrijk. Tussen Rijk en Regio. Dus het proces wat we hebben opgezet, was heel nadrukkelijk. En uh, terecht denk ik ook een bottom-up proces. Waarbij eh, het Rijk aan de regio vroeg, hoe kan ik helpen? Waar ben je mee bezig? Wat heb je nodig? Hoe kan ik helpen? En hoe kunnen ze maar, elkaar daar zo goed mogelijk in versterken? En dat was ook een trend zeg maar, in het openbaar bestuur op dat moment. Uh, en je ziet dat ja, dit experimenteel beleid, hè, zoals ik nu aan het schetsen ben, toch elementen in zich had die heel goed in elkaar pasten en daardoor dus meerwaarde gaven. Uh, en, en ik denk een, een zeg maar, succesvolle aanpak hebben uh, betekend. Nou, dus dat, uh, als je op zo'n manier ja, experimenteel beleid uh, opzet... is het natuurlijk ook wel heel belangrijk om te kijken van wat, wat werkt er en, en waarom. En dat is ook waarom we deze zeg maar, serie van schools hebben opgezet. Hè? De What Works School was echt bedoeld om te kijken met elkaar van... Ja, waar zitten de verschillende zeg maar, experimentele settings en wat kun je van elkaar leren. Dus is heel nadrukkelijk ook bij elkaar komen. En dan heb je zeg maar... Uh, daar gaat het eigenlijk over uh, ja, werken in de praktijk, uh, maar dat kun je ook zien als kennisontwikkeling. Um, en zeg maar het, uh, het zoeken van handelingsperspectief. En wat we hier deden, en daar komt het BBL in beeld, is dat we zeg maar, praktijk en theorie zijn gaan combineren. De praktijk van de deals waar zeg maar, Rijk en Regio met elkaar aan het werk zijn voor, voor de inwoners. En zeg maar, het, het fundament wat daaronder nodig was in termen van, uh, van kennis en het werken aan handelingsperspectieven, dat aanreiken. En uh, dat heb ik ook heel krachtig gevonden, dat we daar zeg maar, met PBL over in contact uh, konden komen. Er was natuurlijk al de monitor uh, Brede Welvaart vanuit CBS, waar ook de planbureaus uh, aan hebben meegewerkt. Maar dat was en is vooral gericht op eten, hè, wat voor een deel zeg maar, achteruitkijken is. Uh, maar wij wilden eigenlijk met het PBL, dat, dat zagen wij echt als onze natuurlijke partner. Klein team als ze waren en, uh, en onze, letterlijk onze grote buur aan de overkant van de het PBL... Uh, zijn we in gesprek gekomen om te kijken of er een meerjarig onderzoeksprogramma opgezet kon worden. En dat kon. En ik, uh, ik wil ook daarom het PBL heel hartelijk bedanken voor die uh, ja, samenwerking die we hebben gehad. En het vele werk uh, wat, ze, wat ze erin hebben gestoken. Het is dus echt veel werk. Als je het zeg maar uh, ja, op een tafel langs elkaar uh, zou leggen... Dan zie je een enorme reeks aan studies en papers en webinars, maar ook gewoon contacten. PBL-mensen zijn ook gewoon met de regio in contact gegaan om over casussen te spreken, om zeg maar te helpen. Dus ik denk dat het heel fijn was, bij het opzetten van het experimentele beleid, om ook de partners, de grote broer aan de overkant van de straat te hebben die, die ons daarin, daarin kon helpen. En dan heb ik het over de grote broer, maar eigenlijk vind ik ook dat uh, het netwerk zoals dat zeg maar, door Rijk en Regio werd opgetuigd in de afgelopen vier jaar ook heel nadrukkelijk uh, gegroeid is. Dus uh, ik zie geen klein en groot meer, maar meer zeg maar, partijen die gewoon verschillende rollen uh, kunnen pakken. Nou, en als je dan kijkt hoe zeg maar, in de afgelopen jaren, in de actualiteit, uh, de brede welvaart als thema zeg maar, op de agenda gekomen is, zowel landelijk, uh, uh, maar ook regionaal. Ja, dan, dan vind ik het heel mooi om te zien dat diverse regio's en gemeentes brede welvaart ook als een beleidskompas voor beleid uh, op de agenda hebben gezet. Brainport Eindhoven vind ik heel knap met een, ook een deal die heel erg gericht is op technologie en innovatie en waar we nog hebben zitten kijken. Maar wat betekent dat nou bijvoorbeeld voor mensen met een mbo opleiding hè, of mensen zeg maar, die even buiten Eindhoven wonen. Dan zag je dat uh, echt ook gestuurd vanuit de gemeente brede welvaart zeg maar, als kompas is neergezet ook voor de ontwikkeling van de Brainport. Maar je ziet het ook in Utrecht, hè, waar de Rabobank en de Universiteit stevig uh, meespelen. Ook met de gemeente. Hè. Maar ook in uh, Friesland, Flevoland. Er zijn diverse uh, colleges van gedeputeerde staten die ook brede welvaart in hun collegeprogramma hebben, hebben gezet. Dus dat is zeg maar, de tractie in de, in de regio. En ik voorspel jullie dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen je zult zien dat ook heel veel gemeentes uh, nieuwe coalities in hun programma brede welvaart gaan meenemen. Dus we hebben echt een golf, denk ik, met elkaar tot stand gebracht. En ook nationaal komt het terug, hè. dus uh, je hebt zeg maar de monitoring, maar vanuit de moties vanuit de Tweede Kamer is de regering nu ook opgedragen om co maar, ja, wat consequenter te gaan sturen op de brede welvaart en de begroting en het jaarverslag. En ook als ik kijk bij mij in huis, uh, niet nou, dit huis waar ik nu zit, maar in de overdrachtelijke zin, in het, uh, in het ministerie, de opgave van LNV voor staat, hè, het ministerie van landbouw moet heel nadrukkelijk in de gebieden gaan werken uh, met de powders aan de natuur, stikstof, water, boten. Dan is voor die transitie van het landelijk gebied aandacht voor brede welvaart heel, heel belangrijk en cruciaal. Ook om het perspectief voor de mensen te behouden. Eh, eh, boeren op zich, de landbouw als sector, maar ook in de volle breedte het gebied. Eh, de mensen die er wonen en werken, die er opgroeien en recreëren. En dat geldt eerlijk gezegd, vind ik, eh, na het dan niet alleen voor het ministerie van RNV. Van maar dat geldt ook voor de andere departementen waar, zeg maar, fysieke ingrepen uh, uh, op de agenda staan om die samen met de regionale partners uit te voeren. Dan moeten we in, zeg maar, het, uh, in het bedenken van die fysieke ingrepen ook meenemen dat we met de gebieden nadenken en werken aan, uh, aan brede welvaart. Nou en dan is het natuurlijk ook heel mooi uh, als je ziet van, uh, nou dat daar vier jaar aan gewerkt. Uh, in onze realiteit is dan uh, altijd een kabinetswisseling, nieuwe accenten. Uh, nou, wij waren heel trots natuurlijk dat in het regeerakkoord staat dat de brede welvaart, uh, uh, zeg maar, uh, ondersteunen via de regio-deals overeind is gebleven en dat er opnieuw, zeg maar, een budget van 900 miljoen voor is vrijgemaakt. Dat is er vaak als een heel groot compliment voor iedereen die daar afgelopen jaren aan heeft gewerkt. Dus alle mensen in de kool met waar ze vandaan komen uit, zeg maar, het land op de kaart, maar ook met de achtergrond uh, die je hebt. Ik denk dat we dit echt gezamenlijk als een heel groot compliment van, zeg maar... Uh, ja, het, het land moeten zien dat dat op die manier in het, het regeerakkoord regeer heeft, heeft gestaan. Maar dan dus inderdaad in de zeg maar, full circle, dat betekent wel dat we moeten kijken van datgene wat we hebben geleerd hè, en wat, wat er werkt, eh, hoe we dat zeg maar, kunnen doorploegen naar de toekomst. Hè. Het is heel leuk om achteruit te kijken, hartstikke fijn, maar het is ook heel belangrijk, denk ik ook wel belangrijker nu, in de moeilijke tijden waar we nu in zitten en die nog moeilijker gaan worden, om te kijken wat we dan wel, eh, wel kunnen doen. Nou, heb ik uh, een drietal uh, leerpunten die je daarbij zou kunnen betrekken als het gaat over dit onderzoeksprogramma en wat ons dat heeft opgeleverd. Dat gaat over het monitoren, dat gaat over wat dan heet uh, afruilen en dat heet uh, elders als notie. Ik denk dat we allemaal onderschrijven het belang van monitoren. Uh, wie zou dat uh, niet uh, willen doen? Uh, omdat je natuurlijk ook gewoon moet kunnen volgen wat je doet uh, en waar je naartoe gaat. Maar wat het belangrijke was, denk ik, van het monitoren in, in dit programma, en wat het PBL heel nadrukkelijk ook uh, aanreikt, hè, en, en de casussen ook laat zien, is, uh, kun je leren? Hè? Dus we hebben een, als een lerende evaluatie uh, opgezet. En niet evalueren in de zin van dat je achteraf gaat kijken wat er fout was en over gaat mopperen ofzo. of dat je gaat kijken wat er goed was dat je een feestje over gaat houden. Maar dat je gedurende de rit eigenlijk... Uh, Checkt van, uh, loopt het? Uh, kloppen onze aannames nog en moeten we eventueel bijsturen? En dat heeft ook te maken met de keuzes die gemaakt zijn uh, in het begin, de, de politieke keuzes. En dat is best lastig. Dan kom ik op het tweede punt, dat heeft te maken met afruilen. Uh, als je voor het ene kiest, uh, kan dat ook ten koste gaan van het andere. Of je zou het ene kunnen kiezen in jouw regio, omdat je weet dat in de andere regio andere zaken worden gedaan en dat je daar gezamenlijk profijt van kan hebben. Dus dat aspect van zeg maar, afruilen, hè, dus als je, als je kijkt zeg maar, naar, naar synergie-effecten, maar ook naar negatieve effecten, is, is ingewikkeld. Um, en ook het onderwerp zelf, hebben we ervaren de afgelopen periode, is uh, gevoelig. Omdat het ook gaat over, wat ik net zei, die politieke keuzes. En um, het is denk aan ons als we hier zitten, uh, beleidsmakers uh, en zeg maar, uh, uh, zeg maar, uh, onderzoekers. Om zeg maar, de, de politici, hè, dus onze bestuurders, instrumenten aan te reiken waardoor ze zeg maar, die afruil ook kunnen maken. Dat die politieke keuzes gemaakt worden, maar dat ook die, uh, ook die afruil uh, wordt gemaakt. Nou, niet alles kan altijd. Hè. En uh, ja, Het zal ook eventueel wat kosten. Het gaat dan ook ten koste van andere zaken. Nou, dat zijn ook vraagstukken die zullen spelen bij de transities van het landelijk gebied. Dus eens te meer wat we hier hebben geleerd is echt breed toepasbaar. Ja, en dan het punt van elders, het derde punt. Uh, we kijken natuurlijk heel vaak zeg maar, uh, ja, met name naar het hier en nu, hè, dus uh, in het gebied en uh, de dingen die nu spelen. Maar het is ook belangrijk dat we kijken naar de effecten van het beleid in jouw regio op een andere regio. En uh, daar heeft Mark Tisse een belangrijk onderzoek uh, onlangs voor gepubliceerd. En dat geeft ook aan dat uh, naast, elkaar liggende dorpen en steden, naast elkaar liggende dorpen en steden elkaar dus echt kunnen versterken. In het hebben van verschillende, maar complementaire, uh, complementaire voorzieningen. Dus dat, ik vind dat Mark en het PWL daardoor dit spel ook op de wagen heeft gezet. Dat we nadenken over ja, de samenhang der dingen, maar dan in de ruimtelijke zin. Uh, in het elders. Hè. En we hebben altijd gezegd, van uh, dit werk gaat ook over wat voor soort uh, politieke en ruimtelijke gemeenschap wil je zijn. Nou, Dit aspect van ruimtelijkheid van elders is eigenlijk ook een heel belangrijke om mee te nemen. Nou, dan uh, tot slot. Ik uh, ben voor mij niet door de voorzitter gemaand om uh, tot spoed of afronden. Dus ik kan uh, met een gerust al graag afronden. Dus ik sluit af. Ik wil uh, echt uh, heel hartelijk het PBL uh, bedanken voor uh, de samenwerking. En uh, afgelopen jaren uh, voor ons, zeg uh, maar, ook heel nadrukkelijk in de personen van Annette Weterings, Mark Tisse en Emile Evenhuis. Die ik alle drie uh, op scherm heb gezien. Die ze gelukkig ook hierbij zijn. Uh, ik wil jullie echt uh, namens het team ook uh, bedanken voor de hele fijne samenwerking uh, die we hebben gehad. Uh, we zijn echt lekker diep met z'n allen zeg maar, in de materie gegaan. En ik uh, denk, als ik even van uh, een afstandje observeer hoe we met elkaar uh, ook hebben gesproken en uh, dingen hebben gedaan, echt samen hebben gedaan, dat we ook heel veel van elkaar hebben geleerd. Ik denk dat zowel, zeg maar, RNV uh, als PBL wijzer zijn geworden van dit traject. En ik zie ook dat de gecombineerde wijsheid uh, ook heel nadrukkelijk heeft geholpen aan, zeg maar, uh, om de anderen te helpen. Om, en dat was ook, uh, what works, was ook de bedoeling dat we dat uh, kunnen uitdragen. En dat is een beetje beleid meets onderzoek. Um, onze Rasper, toen hij bij het PBL zat, die zei nog van, uh, oh wat grappig eigenlijk. Normaal rijken wij vanuit het PBL zaken aan aan beleid. Maar nu belt beleid aan uh, uh, op bezuidenhout uh, 30 bij het PBL om te vragen van... Uh, Vul ons beleid aan met, uh, met een theo theoretische en ook op praktijk, uh, praktisch evalueren gerichte uh, onderzoekprogramma En dat is heel, go heel goed ge gelukt. Het was niet makkelijk, best wel een uitdaging. Uh, en, maar in de positieve zin van de uitdaging van, goh, heel nieuw, maar ik ben echt heel trots op waar we, waar we staan. Mark, met die trots uh, gaat de voorzitter dan toch ingrijpen, uh, als je dat goed vindt. Ik heb nog uh, twee hele korte vragen, omdat ik het uh, leuk vind om daar nog even antwoord op te krijgen. In hoeverre zijn de, ja? de regio-deals nu uh, uniek uh, voor Nederland en voor, uh, ja, gebeurt het ook internationaal? Heb je daar laten inspireren? Misschien even heel kort... Uh, ja, nou, ik, ik, ik denk na dat we een, een unieke positie uh, hebben. We hebben wel zitten kijken, zeg maar, het buitenland van wat hij is. De Britten zijn ooit begonnen met uh, deals als het ging over de steden. Daar komen ook onze city deals vandaan. Die hebben ook de Green Deals en de hele Mikmak. Dus er, uh, het woord deal vind je wel heel veel. Maar wat wij doen, hè, dus uh, deze aanpak uh, met, met zeg maar, brede welvaart. Dus echt over dat complex kompas uh, werken. En dat gecombineerd met de regio's is, uh, is uniek. krijgen we ook terug van de internationale onderzoekers die we spreken en van de Europese Commissie. Uh, dus we hebben daar wel iets gevonden en... Uh, nou ja, het is denk ik ook goed om dat in de, in de toekomst ook uh, breder over Europa naar elkaar na te spreiden. Oké, okay, en de slotvraag zou nog zijn. In de Mentimeter kwam ook uh, terug als antwoord borging na de regio deal. En ik ben benieuwd, want het is natuurlijk een bepaalde tijd dat dat geld beschikbaar is. Uh, in hoeverre is er ook aandacht voor de borging na dat moment? Ja. Nou, dat is, uh, uh, dat is even een... een Lastige, in die zin dat jouw vraag is eenvoudig, maar er zitten een aantal dingen achter. Kijk, de regio zelf, het samenwerken, daarvan hebben we gezegd van de regio is altijd een tijdelijke impuls voor een duurzaam effect. Uh, maar in, in, in, dat, zeg maar in, die, in de impuls, in die samenwerking, ontwikkelt zich wel een partnerschap tussen Rijk en Regio. En daarvan hebben we gezegd van, dat willen we wel een langjarig partnerschap laten zijn. Maar dat is wel dynamisch denk ik, dat moet zich altijd ontwikkelen. Uh, ook omdat de middelen die we hebben ingezet en ook de nieuwe middelen, altijd incidentele middelen zijn. Dus het het, het, het, het, het, het was al zei over goed huwelijkheid, daar moet je wel aan blijven werken. Dus zeg maar, het duurzame effecten, het borgen daarvan, als het gaat over het langjarig partnerschap, dat is wel iets bij, met elkaar, dan moet je elkaar blijven aanspreken, wel, wel rijk en regio, dat is één. En twee is, als je kijkt naar het onderzoeksprogramma, dan is uh, na het, het opbouwen van kennis, wordt kennisoverdracht heel erg belangrijk. Dus ik vind, en zou dat ook, zeg maar, willen meegeven, en... Uh, Misschien dat Nathalie Burgers op het einde van de dag, als ze een blik zal geven naar de nieuwe ronde regio-deals, daar ook iets over zal zeggen dat zowel de nieuwe ronde regio-deals is bedoeld natuurlijk om het instrument ja, te gebruiken, om die partnerschappen meer en intensiever te laten zijn. En ook naar verwachting zal in de komende regeerperiode ook heel nadrukkelijk de aandacht zijn op, op kennisoverdracht. Dus als ik dat als laatste woorden mag zeggen, Nathan, dan... Ja draag ik ook heel graag het stokje over aan uh, Nathalie en het team uh, bij BZK. Uh, vanuit LNV zullen we natuurlijk ook, uh, net als andere departementen, heel intensief betrokken zijn. Ook vanwege onze missie die we hebben voor de transities en het, uh, de brede welvaart in het landelijk gebied. En uh, ik hoop dus uh, in een wat andere rol te zitten in de volgende keer op de schermpjes, namelijk als, uh, als blije consument. En ik uh, was nu heel blij dat ik deels uh, blije producent mocht zijn. Dank uh, Mark. Veel is voorbijgekomen. Producent, consument, uh, huwelijk is ook voorbijgekomen. Nou, we zijn ook even nog naar het buitenland geweest en je hebt even aangegeven ook hoe blij je bent met uh, PBL als buren. Dank daarvoor. De uh, sessie is dan officieel gestart nu en dan gaan we naar de lessen toe. Uh, in dat blok um, nodig ik uh, Annette Wetering straks uit om per video een paar lessen te delen. En uh, zij is projectleider van het onderzoeksprogramma naar brede welvaart in de regio en de regio deals in het bijzonder. En Wim Derksen reageert er dan telkens op en Wim Derksen is emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. En was in het verleden directeur van het ruimtelijke planbureau, een van de voorlopers van PBL. Dat is de volgorde, dus we krijgen eerst een kort filmpje van Annette Weterings. Dan reageert Wim erop en dan is het ook aan uh, u allen om daarop te reageren in de chat in eerste instantie en wellicht zelfs live. Um, ik wil aan Celia vragen om uh, de video te starten en die bestaat uit verschillende delen. Dus we gaan naar het eerste deel en op het moment dat ik me meld, dan is dat eerste deel dan voorbij. Lukt dat Celia? Jazeker, ik zal de video nu starten. Ik ben hem even aan het zoeken, hoor, na van één seconde. Yes. Ja, dan licht ik nog even toe dat ik hem ook uh, uh, klaar heb staan hier. Alleen ik merk dat we, om de brede welvaart in mijn regio hier uh, ja, toch uh, vorm te geven, is er een stukje doorboven aan het werk. Dus vandaar dat ik dacht dat het filmpje kan beter door Celia ingestart worden. Dan is het geluid de beste, de beste kwaliteit, denk ik. Kun je, je hem een... nu zien, maar... het... ik... Wat zei? Kun je hem nu zien, het filmpje? Nee, nog niet? Dat is ver. Maar ik sta ook nog een spotlight, dus dan... Uh... Ja. Ja. dat zou niet uit moeten maken. Oké. Okay. Nu, nu wel? Uh, ik zie hem nog niet en ik zie Annette ook nee schudden, volgens mij. Ja, nu zie ik wel iets in beeld, ja. Alleen dit zijn de workshops, dus ik zoek het andere filmpje. En welk filmpje zoek je natuurlijk? Ik ga hem zelf even instarten en dan is het, uh, komt het wel goed. Oké, okay, dan doen we straks die andere via jou die je nu hebt laten zien. En dan ja. uh, zal ik hem eventjes uh, tonen. Uh, dan gaan we naar het eerste deel kijken. Steeds meer partijen beschouwen brede welvaart als een richtinggevend concept bij het nadenken over de toekomst van Nederland. Wil het echt richtinggevend zijn, dan is het wel belangrijk dat we concreet maken wat het betekent en hoe je ermee omgaat in beleid. De drie planbureaus beschouwen brede welvaart als alles wat mensen van waarde vinden. Vertalen we dat naar het regionaal beleid, dan betekent het hoe het gaat met de inwoners. Niet alleen in economisch opzicht, maar ook in fysiek en sociaal opzicht. En ook inclusief zaken waar ze intrinsiek waarde aan hechten. Denk bijvoorbeeld aan natuur of cultureel erfgoed. Breed en brede welvaart verwijst dan ook naar breed kijken naar hoe het gaat met de mensen in de regio. Het is belangrijk om te voorkomen dat zaken die ook relevant zijn voor hun welzijn, naast hun inkomen, niet over het hoofd gezien worden. Het is echter wel belangrijk dat bij bevorderen van brede welvaart keuzes worden gemaakt. Dat is, net als in ander beleid, relevant om te zorgen dat de uitvoering behapbaar blijft. Maar keuzes zijn bij een brede welvaartsbeleid bovendien ook onvermijdelijk. Meer brede welvaart op één aspect kan namelijk leiden tot minder brede welvaart op andere aspecten. Denk bijvoorbeeld aan als we meer werkgelegenheid in de regio creëren door meer bedrijventerreinen aan te leggen, dat dit ten koste gaat van hoeveel groen er in de regio is. Dus in economisch opzicht gaat de brede welvaart van de inwoners er dan op vooruit, maar in ecologisch opzicht juist op achteruit. Dus het is belangrijk dat er ook politieke keuzes gemaakt worden in welke aspecten van brede welvaart vooral van belang zijn voor het welzijn van de inwoners. Daarnaast is het bij bevorderen van brede welvaart ook belangrijk om na te denken in hoeverre meer brede welvaart voor de huidige inwoners van de regio ten koste mag gaan voor de brede welvaart van toekomstige generaties. Ook daar kan het zo zijn dat meer huidige brede welvaart leidt tot minder brede welvaart in de toekomst. Dat speelt bijvoorbeeld dat als bedrijven groeien en op die manier meer banen in de regio ontstaan voor de huidige inwoners, maar daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen stijgt, wat op de lange termijn kan leiden tot minder brede welvaart voor toekomstige generaties. Bij regionaal brede welvaartsbeleid is het bovendien belangrijk om ook oog te hebben voor hoe het verbeteren van de situatie voor de inwoners in de eigen regio van invloed is op die van inwoners in de andere regio's. Zo kan bijvoorbeeld het aanpakken van criminele activiteiten in de ene regio ertoe leiden dat deze zich verplaatsen naar andere regio's. Ook kan bijvoorbeeld het bouwen van windmolens in landelijke gebieden ten behoeve van de energiebehoeften van mensen in de stad ertoe leiden dat de brede welvaart op de ene plek stijgt en op de andere plek juist daalt. Brede welvaart bevorderen heeft dus een duidelijke meerwaarde in het regionaal beleid. Het zorgt voor een brede blik en het creëert bewustzijn voor het maken van integrale afweging tussen de verschillende aspecten van brede welvaart en tussen de brede welvaart, hier en nu, het later en elders. Dat betekent wel dat het bevorderen van brede welvaart meer vraagt dan alleen maar het meten van brede welvaart. Het vraagt ook het maken van keuzes in wat vooral van belang is voor de inwoners van de regio en ten koste van wat dit mag gaan. Ja, dan stoppen wij hem even hier. En dan gaan wij nu in, in gesprek met uh, Wim Derksen. Wim, mag ik je vragen om de microfoon ook aan te zetten, zodat we in gesprek kunnen gaan? Ja, dat heb ik gedaan als het goed is. Ja, waarvan uh, akte. Uh, de keuzes die moeten worden gemaakt, die uh, worden ook gemaakt voor toekomstige generaties. En uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt als uh, bestuurskundige... En uh, hoe je dat als beleidsmaker dan uh, in de praktijk kan brengen. Hoe je die toekomstige generaties waarvan je niet weet hoe ze uh, naar brede Welvaart kijken. Hoe je die toch er kan uh, bij betrekken. Um, laat ik het algemeen zeggen dat ik het. Uh, hey, laat ik eerst beginnen te zeggen dat ik het een heel goed initiatief vind. Dat het planbureau uh, met het departement op, de, de, op deze manier. En met de regio's zo nauw samenwerkt. Dat is heel prachtig. Um, ten tweede. Dat brede welvaart, dat is een heel mooi woord. Dat, is een, uh, daar zijn we allemaal erg voor. Het is ook wel eens, zou je kunnen zeggen, een soort zondagswoord. Um, uh, en zondagswoord zijn van die woorden waarin, waarvan iedereen blij wordt. En ik vind dat ook heel terecht bij brede welvaart. Maar waarbij ook het gevaar bestaat dat je dus niet precies weet wat je eigenlijk bedoelt. En daarom vond ik dit filmpje van, uh, van Annette heel mooi. Omdat ze gewoon aangeeft, ja sorry, brede welvaart betekent eigenlijk... Een keuze om niet alleen maar te, te sturen op het BBP of op het regionaal eh, eh, economisch product. Eh, maar dat, je, dat het om meer dingen gaat. Maar ja, je kan ook zeggen, eh, eigenlijk gaf ze gewoon een perfecte definitie van politiek. In de politiek moet je gewoon afwegingen maken. Eh, tussen verschillende belangen, eh, tussen verschillende mensen, tussen de verschillende regio's, tussen verschillende generaties. Eh, maar het gaat ook om de vraag... Eh, waar kies je dan voor? En ik zou het, ik vind het fantastisch als we praten over brede welvaart, in de zin dat je zegt, eh, laten we nou eens breder kijken dan alleen naar dat BBP, fantastisch ben ik erg voor, maar ik zou het jammer vinden als het blijft bij een, een, een vage keuze voor brede welvaart, eh, want ik wil graag weten, gaan wij de stikstof terugdringen, of gaan wij de fossiele energie terugdringen, of gaan wij de, en de biologische landbouw stimuleren? Of uh, gaan wij, et cetera, et cetera? Het gaat om politiek, het gaat om keuzes maken. En als we brede welvaart ertoe leidt dat we geen keuzes maken. en elkaar heel vriendelijk aankijken: van nou, dat hebben we toch mooi gedaan, we spreken allemaal over brede welvaart. dan kom je niet zoveel verder, vrees ik. Oké, okay, uh, dat is mijn eerste reactie. Ja, dat is, uh, dat is ook voldoende om de discussie af te trappen, denk ik, Wim. Ik zie ook dat er in de chat al een vraag wordt gesteld. Dus ik zou ook Annette willen vragen om. Uh, hier live de microfoon aan te zetten, en daar even op te reageren. Um, Theo vraagt bijvoorbeeld, waar is de relatie tussen publieke gezondheid en brede welvaart? Denk aan de invloed van COVID op brede welvaart bijvoorbeeld. Annette, zou je dat kort kunnen toelichten? Uh, ja, dat wil ik. Uh, ja, dat eigenlijk... Uh, waar ik het over had in het filmpje, is het eigenlijk... Ja, we noemen dat wel eens verschillende levensuitkomsten. Dus de aspecten van brede welvaart is echt... Uh, en hoe het gaat met mensen. In brede zin. Hè, en waar je intrinsiek waarde aan hecht. Dus waar je eigenlijk naartoe werkte. Dus uh, een bepaald gezondheidsniveau, uh, een bepaalde uh, kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Um, en het klopt dat COVID een hele grote invloed had op wat de brede welvaart is, maar dat is een factor die van invloed is op de brede welvaart. En het is natuurlijk best wel ingewikkeld hoe dat dan precies zit, want COVID betekent ook dat het gezondheidsniveau daalt. Maar het is wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen wat is van invloed op de brede welvaart en wat is en wat zijn de levensuitkomsten die eigenlijk centraal staan bij brede welvaart. Dus de, de, er is geen keuze tussen, zoals om eigenlijk aansluiten bij wat Wim zei, je hoeft geen keuze te maken tussen COVID en andere brede welvaartsuitkomsten, maar wel de COVID-crisis dwong ons om een keuze te maken tussen vinden we gezondheid belangrijk of vooral economie. Dus het is wel een mooi voorbeeld, hè, de situatie die we toen hadden, waar heel duidelijk keuzes nodig waren. Net, kan dat dan per regio hele verschillende uitkomsten hebben, wat jou betreft? Ja, in principe ook dat is een keuze. <lacht> dus uh, vinden we dat er, op bepaalde vlakken kan het zo zijn, dat er... Uh, een bepaald brede welvaartsniveau of, of keuzes, hè, dat die nationaal worden gemaakt. Maar je kan wel degelijk brede welvaart ook regionaal verschillend invullen. Um, en dat is eigenlijk aan het Rijk, hè. van vinden we het... Uh, aanvaardbaar dat, dat dat verschilt per regio, dus dat in de ene regio ene aspect meer nadruk krijgt dan in een andere regio. Um, of stellen we dat er eigenlijk nationaal gezien uh, een, een bepaalde brede welvaart nagestreefd wordt. En dat heeft er vervolgens weer gevolgen voor hoe je je beleid kan inrichten. Oké, okay, deze vraag ook nog even aan uh, Wim voorleggen. Wim, zou je hier ook nog op willen reageren? Ik begreep hem niet zo goed, moet ik zeggen. Um, kijk, gezondheid is dus een van de belangen die uh, er ook zijn. Um, en uh, heeft COVID en dat zei net ook terecht. Daar druk ik op gewezen nog eens een keer. Uh, maar gezondheid kan je afwegen tegen, tegen welvaart. In de, in, de, in de smalle zin, in de BBP-zin, de economische zin. Uh, uh, maar je kan ook zeggen, nee, BBP is te weinig. Het gaat ook om gezondheid, het gaat ook om, uh, om, om biodiversiteit. Het gaat om, uh, om de natuur, uh, noem maar op. Uh, het is altijd weer een kwestie van... Uh, er is geen, geen, geen vaststaand iets van, er is, dit is brede welvaart. Brede welvaart duidt erop dat je breder wil kijken in de politiek. Breder wil sturen dan alleen maar uh, op de cijfers van het CPB. Om het zo simpel maar te zeggen. Ja, wijnand die reageert daar ook op. Misschien goed om die uh, opmerking ook even aan jou voor te leggen Wim. Brede welvaart is vooral een breder begrip van welvaart, zegt hij. Het zegt niks over politieke afwegingen, toch? Um, dat is even de check. En je kunt de keuze voor een nieuwe kolencentrale ook beargumenteren. Um, ja, in het kader dus van de uh, brede welvaart. Klopt dat uh, volgens jou? Nee, kijk, een, een, een kolencentrale. Um, daar kan je voor of tegen zijn. op grond van allerlei belangen en overwegingen. En, en uh, als brede welvaart iets doet voor mij. Uh, betekent het dat ik de kolencentrale niet alleen afmeet aan. Of het uh, goedkoper dan wel duurder is. Uh, maar dat we ook nog kijken naar de consequenties van de uitstoot van een kolencentrale. Uh, dat is voor mij dat je, het, het begrip brede welvaart. Maar op zichzelf zegt brede welvaart niet of ik wel of geen kolen moet stoken. Helder. Annette, eens? Ja. ja? ja. ja. Okay. Nou, dan kunnen we door even naar een vraag van Peter de Punder. Uh, die, die zegt, wat definieer je als regio en zijn de huidige indelingen van belang? Nou Peter, als je wil, mag je even unmuten en uitleggen wat je met huidige indelingen precies bedoelt. Zodat we het antwoord goed kunnen laten aansluiten. Ja, dat is heel fijn. Ja, als, ik, als ik kijk naar de regio-indelingen, de provinciale indelingen of de stedelijke indelingen. Dan uh, ja, dat zijn dat uh, regelingen waarvoor gekozen is. Ik zal elkaar maar even aanzetten. Dat zijn de regelingen waarvoor gekozen is. Maar je praat natuurlijk ook over relatieve welvaart. Hè. De ene regio is veel dichter bevolkt dan de andere regio. Hoe, hoe, hoe maak je die, die cijfers vloeibaar? Zeg maar. Hoe maak je die regio's sluit je meer om, zeg maar, om de belangen die je hebt. Hè? Dus hoe, hoe gaat eigenlijk die, die prioritering van hoog naar laag? Uh, uh, en welke grenzen vind je daarbij van belang? Oké, okay. eerst even aan Annette en dan aan Wim, dus vraag. Ja, ik weet niet of ik hem helemaal direct beantwoord zou. Maar zoals ik hem interpreteer, uh, zou ik zeggen dat je hebt inderdaad de, de bestuurlijke grenzen, regionale grenzen, dus uh, de gemeenten, de provincies, uh, ook de nationale grenzen natuurlijk. Um, maar um, het leven van mensen stopt natuurlijk niet bij de grens van die regio's. Hè. Dus voor veel mensen uh, een deel van hoe het met je gaat. Hè. Eigenlijk is dat onze simpele vertaling van brede welvaart. Dat gaat uiteindelijk over hoe het met mensen gaat, hun welzijn. In brede zin. Um, hangt voor een deel af natuurlijk van wat er lokaal is. Dus eigenlijk wat er binnen de gemeente is. Maar ook voor wat er buiten de gemeente is. Dus uh, uh, het is belangrijk om op het moment als je als gemeente gaat kijken naar hoe gaat het met onze inwoners, met hun brede welvaart. Dat je dan een breder blik hebt ook in ruimtelijk opzicht. Dus dat je ook over je eigen grenzen heen kijkt. En dus denk bijvoorbeeld aan heel veel mensen hebben uh, zoeken werk niet per se in hun eigen gemeente, maar ook in, in aangrenzende gemeenten. Dus je moet ook meewegen hoeveel banen zijn er dan uh, in de omliggende gemeente bij het inschatten van wat de kansen op werk zijn. Ja, oké. Okay. Want als je inderdaad de, de tabelletjes optelt hè, in jullie uh, onderzoeken, hè, dan, dan zie je dat elke rekening toch wat andere belangen hecht aan verschillende uh, eigenschappen binnen die uh, zaak. Maar kun je dan ook over een landelijke bredere werkwelvaart werk, uh, spreken, zeg maar? Dat je dit, ja, en, en hoe ga je dat dan prioriteren? Dat is inderdaad ook wat ik aangaf net eerder in een ander antwoord, hè, maar dat dat een keuze is. Dus dat dat kan. Hè. Het kan nationaal vastgelegd worden. Uh, dan nog heb je te maken wel met, met regionale verschillen. In de zin van, de, dat, dat landelijk, dan is het eigenlijk de gewenste brede welvaart. Dus waar we eigenlijk naartoe willen werken, ligt dan landelijk vast. Uh, maar de omstandigheden verschillen per regio. Dus wat je eraan moet doen om dat te realiseren, verschilt dan per regio. Maar een andere optie is, en dat is inderdaad onder andere in het onderzoek wat Mark laat zien, dat je juist uitgaat van verschillen in behoeften die mensen hebben. Dus wat mensen waarderen, hoeft niet in elke regio hetzelfde te zijn. De ene regio kunnen bepaalde aspecten... Zoals de natuur belangrijker zijn voor inwoners dan de andere aspecten. Um, en omgekeerd in steden, bijvoorbeeld uh, wat meer de, de cafés en de restaurants. Dus je kan daarin kiezen eigenlijk. Dat zijn twee opties eigenlijk mogelijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat er best wel wat regionale verschillen kunnen zijn in wat inwoners van regio's waarderen. En dat je daar dus in varieert. Oké, okay, um, Wim, nog een aanvulling op dit. Uh, op dit ja, groep. een aanvulling omdat ik uh, het geheel met het net eens ben. Uh, maar ik dacht even aan de, de, wel, de brede welvaartsmonitor, zoals uh, met name de rabo uh, onder leiding van de al genoemde Otto Raspe, uh, die het heeft ontwikkeld. Uh, kijk, CBS heeft een groot aantal indicatoren voor brede welvaart. En je kan dan zeggen, nou ik hecht meer aan deze indicator of ik hecht meer aan die indicator. Het, de Rabobank heeft gezegd, laten we nou gewoon eens proberen één cijfer te geven voor de brede welvaart, op basis van een aantal indicatoren. En, en de keuze van die indicatoren wordt bepaald door de burgers zelf. Dus ze hebben onderzoek gedaan van wat vinden burgers belangrijk. En op basis daarvan eh, komen ze tot één indicator. Zien ze dus verschillen tussen regio's. Maar nogmaals, eh, ten eerste is de vraag. Eh, zien is dat onderzoek nou wel heel erg consistent en betrouwbaar. Onder die burgers vinden burgers de volgende dag weer niet iets, iets anders. Als we weer een kleine covid golfje hebben gehad. Of weer een kleine oekraïne lende hebben gehad. veranderen een burgers van mening. Maar ten tweede, eh, het, het is natuurlijk ook de vraag wat politici, wat de politiek zelf aan voorkeuren heeft. Ik ben van een politieke opvatting dat we een representatieve democratie leveren. En dat er mensen dus namens ons, namens ons burgers, eh, ons vertegenwoordigen en namen, via politieke programma's. En op basis daarvan dus ook keuzes maken in wat zij belangrijk vinden aan indicatoren. De een hecht veel meer waarde aan, in de politiek... aan het terugdringen van de stikstof dan de ander. Laten we daar duidelijk over zijn. En het woord stikstof valt ergens in die brede welvaartsdefinitie. Uh, maar het, dat zijn politieke keuzes die je maakt. Dus uh, uh, ook al zou Otto Raspe met zijn hele mooie onderzoek... bepalen dat in mijn regio de, de, de brede welvaart heel hoog is... dan kan ik misschien nog wel zelf zeggen van... nou, ik vind dat niet. Ik maak een politieke andere afweging. Brede welvaart is... Een ander woord voor politiek, heb ik al gezegd. Ja, we gaan ook even kijken hoe dat uh, in de zaal, terwijl de discussie in de chat al goed op, op gang komt en mensen ook op elkaar reageren, wil ik nog een uh, algemene vraag stellen aan iedereen voordat we doorgaan naar het volgende filmpje. En die vraag luidt, wat staat eigenlijk centraal bij het beleid uh, waar u aan werkt? En uh, ja, daar mag u heel specifiek in zijn en hoe, uh, hoe ja, uh, verhoudt zich dat tot de andere aspecten? Maar is er één, één centraal principe, dat is voor ons beleid het allerbelangrijkste. En uh, dat kan dus bijvoorbeeld gezondheid zijn, of natuur of iets anders. En dan uh, ben ik benieuwd wat er dan in de chat naar, naar voren komt. Gaan we na het tweede filmpje daar verder op in. En ook op andere vragen die in de chat gaan. Uh, dan <tie> gaan we eerst naar het tweede deel van het uh, filmpje van, uh, van Annette. En dan zal ik die even zelf weer instarten, daar komt ie. <tie> Niet in elke regio in Nederland zijn er dezelfde omstandigheden. Sommige plekken zijn er meer banen en ook het type banen verschilt tussen de regio's. En hetzelfde geldt voor natuurgebieden of bijvoorbeeld ook voor winkels. Bovendien kunnen de behoeften van inwoners ook regionaal verschillen. Dat betekent dat in welk opzicht de brede welvaart achterblijft, ook tussen regio's kan verschillen en het daarom verstandig kan zijn om regio-specifiek beleid te voeren. Niet elk aspect van brede welvaart speelt ook op hetzelfde ruimtelijk schaalniveau. Toen zijn mensen bijvoorbeeld bereid om langer te reizen voor werk... of een incidenteel bezoek aan een pretpark of een museum... dan dat ze dat zijn om hun dagelijkse boodschappen te halen. Dat betekent dat sommige opgaven lokaal kunnen worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van woningen... of bijvoorbeeld het verbeteren van groen in de woonomgeving. Voor andere opgaven kan het wel verstandig zijn om over de gemeentegrenzen heen te kijken. Dit kan het beleid efficiënter maken. Denk bijvoorbeeld aan twee gemeenten die allebei te maken hebben met bevolkingskrim... ...en gezamenlijk een bibliotheekbus aanschaffen. Ook voor gemeenten met heel verschillende kenmerken... ...kan het efficiënt zijn om samen te werken. Zo kan een betere verbinding tussen een grote stad en een landelijk gebied... ...bijvoorbeeld voor zorgen dat de mensen uit de grote stad... ...ook gebruik kunnen maken van de natuurgebieden in het landelijk gebied... ...en omgekeerd de inwoners van de landelijke gebieden... ...de voorzieningen in de stad kunnen benutten. Denk bijvoorbeeld aan bezoeken van een museum, café of restaurant. In bestuurlijk opzicht kan het aantrekkelijk zijn om daarbij voor te bouwen op reeds bestaande, soepel lopende samenwerkingsverbanden. Toch zitten daar risico's aan. Het kan namelijk de effectiviteit en de efficiëntie van het beleid verminderen. Bijvoorbeeld omdat er partijen betrokken zijn die eigenlijk geen rol spelen bij de aanpak van de opgave, maar waarmee wel moet worden afgestemd. Of dat juist de partijen van wie inzet nodig is, niet betrokken zijn. Het is daarom belangrijk bij keuzes over samenwerking en ook met welke partijen samen te werken, altijd de opgave voor ogen te houden. En na te denken over van wie er echt inzet nodig is om die aanpak te realiseren. Dat geldt voor samenwerking op regionaal niveau tussen de centrale overheden. Maar ook voor samenwerking op andere vlakken met andere type partijen. Inclusief partijen buiten de overheid. Ja, dan gaan wij door met het vervolg van de discussie. En dan zal ik mijn camera weer even aanzetten. Terwijl in de chat al veel dingen terugkomen. En... Uh, iets wat, uh, wat Theo noemt is ook omgevingswet, als het gaat om samenwerken. Maar eerst voordat we daar naartoe gaan, even op het uh, thema samenwerken. Wim, een eerste reactie alsjeblieft van jou. Um, twee reacties op het, um, het filmpje van Annette. Um, nou, niet van haar, maar wel haar tekst. Uh, we zagen haar in beeld. Um, de vraag of iets regio-specifiek of niet regio-specifiek moet, is ook een politieke vraag. Um, als wij vinden, landelijk vinden, als we een, stel dat we een daadkrachtig ja, kabinet zouden hebben, stel dat, even voor als hypothese, uh, die de stikstofproblematiek daadkrachtig zou willen aanpakken, uh, dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat er op nationaal niveau een aantal duidelijke regels worden gesteld over wat er met stikstofproblematiek moet gebeuren. Ik praat wel erg veel over stikstof vanochtend, maar goed, dat, toevallig komt dat even. Um, uh, en dan moet je dus, dan zegt het, in onze bestuurlijke bestel kan het Rijk dan zeggen, nee, in alle regio's gaan we dat zelf niet aanpakken. Dus ook een politieke keuze. Um, de tweede punt ging over de samenwerking tussen uh, gemeenten, met name in regio's. En een hele wijze opmerking werd gemaakt van, uh, denk aan de opgave. Uh, ga niet met iedereen per se samenwerken. Dat is een zekere behoefte bij gemeentebestuurders, merk ik al heel lang, om... om uh, de regio als een iets gezamenlijks te zien, dat, dat moeten we samen, we, daar ook, we moeten daar ook regionaal denken, hoor je vaak. Uh, terwijl ik zou zeggen, in zo'n regio werken gemeenten samen, en dat zijn dus bestuurders, die zijn dus door een bevolking gekozen voor hun eigen gemeente. En die moeten proberen de belangen van die gemeente in die regio te behartigen. En dat kan je dus uh, zo af en toe doen door uh, ergens uh, een deal te sluiten met een andere gemeente. En het, het kan ook gewoon heel goed zijn door je zo af en toe gewoon even afzijdig te houden. Dus die regionale samenwerking wordt volgens mij altijd iets te groot gemaakt door te veel te vergaderen met z'n allen bij elkaar en te veel gedacht vanuit de regio. Terwijl voor mij regionale samenwerking zou moeten zijn dat gemeenten daar proberen hun eigen belangen zo goed mogelijk te behartigen. En dat betekent dat je dus soms inlevert op je eigen belangen als je daar andere dingen en omdat je daar andere dingen voor terugkrijgt. Maar dat moet de essentie zijn van regionale samenwerking. Oké, okay, uh, Wim en Annette, uh, een vraag aan jullie, misschien allebei. Ik zie dat Theo uh, Alve in de chat de uh, omgevingswet zegt. Uh, in hoeverre heeft de om omgevingswet uh, een, ja, een impact op uh, de manier waarop wordt samengewerkt? Annette, misschien eerst een ja. Ja, ik moet bekennen dat ik dat, daar te weinig weet van de omgevingswet om daar uh, een antwoord op te geven. Dus ik weet niet of Wim dat. Uh, nee, dat... ik. ik... Ik, ik heb altijd een beetje neiging om me pas te gaan verdiepen in die wet, als die ook echt in de praktijk wordt gebracht. Dus ik ben altijd bang dat ik te vroeg ga studeren. Maar volgens mij heeft dit er niet zoveel mee te maken. En blijven natuurlijk toch gewoon de verhoudingen tussen Rijk, provincie, gemeente en de gemeente in de Omgevingswet overeind staan zoals ze zijn. Dan wil ik uh, nog even aan uh, Theo vragen om dat toe te lichten waarom dat antwoord werd gegeven. Misschien dat we het dan uh, wat beter kunnen begrijpen. Theo, zou je dat willen toelichten? Uh, kunnen jullie me horen? Jazeker. Uh, in de Omgevingswet uh, staat bovenaan dat het streven is een veilige en gezonde leefomgeving. En dat beleid er ook op gericht moet zijn vanuit de visie tot aan de planvorming. En uh, mijn hele punt in de discussie is juist, um, als je het over welvaart hebt, dan is dat een kader, dat ben ik met Wim eens, waarbinnen je zeg maar, de verschillende ambities en ideeën vreemd. Maar juist in de omgevingswet is de framing, begin met een veilige en gezonde leefomgeving en verkijk, kijk van daaruit hoe je in je... Uh, planvorming die veilige en gezonde uh, leefomgeving kan bevorderen. Dus uh, het verschil is, uh, je kunt aan de ene kant zeggen, je framing, uh, dat is politiek of een keuze, maar in die zin is in mijn ogen de omgevingswet wel voorschrijvend in dat het kader een veilige en gezonde leefomgeving moet zijn. Dank voor de toelichting. Uh, dan uh, nog één keer Wim. Misschien nu met een uh, korte reactie erop en dan gaan we door naar de volgende opmerkingen. Ja, ik, het, het is niet zo erg handig dat dat in de Omgevingswet staat, dat weet ik. Want de Omgevingswet is vooral een ordenende wet die dus aangeeft hoe we moeten komen tot plannen voor de omgeving en voor de, voor de, voor de, voor de leefomgeving. Uh, en wie erbij betrokken moet zijn en welke rollen er allemaal in zijn. Dat is eigenlijk de kern van de, de Omgevingswet. Uh, en er is natuurlijk, maar het, er is natuurlijk wel een hoop, een hoop bij elkaar geplakt. Dan zegt iemand, nou het gaat om gezond en veilig, maar oké, okay, daar kunnen we ook heel lang over discussiëren wat gezond en veilig is. Omgevingswet is toch met name een wet die, die ordent hoe wij komen tot vergunningsverlening. Oké, okay. uh, ik ga even door naar een hele interessante vraag van Jooske in de chat. Die uh, vraag is aan jullie allebei. Weten jullie voorbeelden van gemeenten slash regio's die de term brede welvaart niet als paraplu gebruiken? En bewuste keuzes maken en prioriteren op schaalniveau, thema of op termijn. En dan zou ik dus benieuwd zijn of er bijvoorbeeld, uh, ja, misschien gemeente Helmond of een regio zegt van, wij gaan juist voor smalle welvaart. Want we geloven dat dat veel beter werkt. Annette, heb je dat uh, in je onderzoek, bij dat tegengekomen? Um, deels. Ik denk dat onbewust best wel veel gemeenten die keuzes maken. Dat dat meer een punt is. Dus dat uh, het vaak die keuzes impliciet zijn. Dus je ziet aan de ene kant voorbeelden waarbij... Uh, de verschillende afdelingen van gemeenten uit de verschillende beleidssectoren wat langs elkaar heen dreigt te, te werken. Dus aan de ene kant vanuit een economisch kant gezegd wordt meer bedrijfterreinen aanleggen, maar tegelijkertijd aan de andere kant uh, vanuit de uh, natuurbevorderingskant gezegd wordt, ja, maar we hebben ook meer groen in de omgeving nodig en dat staat met elkaar op gespannen voet. Dus voor een deel zit het hem daarin dat er eigenlijk meer afstemming moet zijn onderling, dus, dus integraal echt over die sectoren heen. Um, en je ziet denk ik ook soms wel gemeenten die heel expliciet wel bepaalde keuzes maken. Of expliciet, die die, die wel bijvoorbeeld volledig he, heel sterk inzetten op economische ontwikkeling. Um, maar niet zo duidelijk de keuze dan maken met ten koste van wat mag dat dan allemaal gaan. Vinden we het dan oké okay dat dat echt volledig he, ten koste van de natuur in onze gemeente gaat. Dus het, het is denk ik meer dat de keuzes wel gemaakt worden, maar niet expliciet gemaakt worden wat problemen oplevert en wat kan betekenen dus dat verschillende afdelingen elkaar eigenlijk hè, acties in gang zetten die... die elkaar zelfs mogelijk tegen kunnen werken of dwars zitten. Ja, als, als leek zou ik dan denken aan de regio's rondom Schiphol en, uh, en Tata Steel bijvoorbeeld. Um, zijn er regio, want ze vroegen een concrete voorbeeld, is er één regio waarvan je zegt die laat bijvoorbeeld de economie... Uh, prevaleren of een, een heel aspect waardoor het eigenlijk smaller wordt? Nee, ik durf niet echt te zeggen dat er een gemeente is waar dat zo sterk bij is. Je, het, het, je zou inderdaad, maar ook dat is denk ik toch, als je de gemeente Velsen hebt, waar het datastien ligt. Um, het is heel duidelijk dat daar een afweging nodig is. Ik denk ander voorbeeld, wat ik wel vaker noem, is ook de keuze van Zeewolde. Om bijvoorbeeld het uh, uh, datacentrum uh, wel uh, toe te staan in hun gemeente. Dan lijkt dan economie dominant te zijn in hun keuze, dat dat eigenlijk in de afweging naar voren gekomen is, als, als focus. Maar of dat echt zo is en hoe bewust dat is, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Oké. Okay. Wim, heb jij nog concrete voorbeelden? Van, uh, ik, ik heb geen voorbeelden. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. De, de datastielen en, en Schiphol, noem maar op. Maar überhaupt heel veel uh, agrarische gemeenten, waar dus toch uiteindelijk. De voorkeur wordt gegeven aan het doorgelaten gaan van de industriële agrarische productie. Dat zijn gewoon keuzes. Maar dat betekent niet dat men niet met brede welvaart bezig zou zijn. Men maakt alleen binnen dat heel brede palet van, van opties, maakt men een andere keuze. Dus ik, ook als deze mensen zeggen, of deze gemeente zeggen, of deze samenwerking zegt, van wij zijn met brede welvaart bezig. Dan, dan hebben ze denk ik een punt. Alleen ze maken een andere keuze. Binnen dat palet. Ja. dan misschien anderen zouden willen doen. Helder. Dank uh, daarvoor voor die toelichting. We gaan straks uh, verder met de vraag van Joost, maar eerst nog naar het laatste onderdeel van het filmpje van uh, Annette. Uh, we gaan uh, die nu instarten. Daar komt hij weer. Hoe het gaat met de inwoners van de regio hangt van heel veel zaken af. Het is al zo als we kijken naar één aspect van brede welvaart, zoals bijvoorbeeld hoe het komt dat mensen moeite hebben om werk te behouden. Het is dan ook vaak moeilijk om bij aanvang van beleid te overzien wat er allemaal nodig is om de brede welvaart in de regio te bevorderen. Bovendien duurt het vaak lang om echt een verandering in de brede welvaart in de regio teweeg te brengen. En dat betekent dat het vaak ook nodig is om in te spelen op veranderende omstandigheden. Dat dit belangrijk is, bleek recent weer met de uitbraak van de coronapandemie. Brede welvaart bevorderen is dan ook gebaat bij een lerend en adaptief beleidsproces. Beleid wordt dan gaandeweg verbeterd door systematisch kennis op te bouwen van wat er nodig is om de brede welvaart in de regio te bevorderen. Om dat te kunnen realiseren, is het belangrijk om het beleidsproces adaptief in te richten. Er moet dan tussentijds ruimte zijn om zowel de aanpak en mogelijk zelfs de doelen te heroverwegen en indien nodig ook bij te stellen. Het kan bijvoorbeeld door beleid gefaseerd vorm te geven en uit te voeren. Tussen elk van die fases kan er worden stilgestaan bij hoe het in de afgelopen periode is gegaan. En op basis daarvan keuzes te maken over hoe het in de volgende periode uh, verder te gaan. Om het beleid in die volgende fase uh, te kunnen verbeteren is het belangrijk de vinger aan de pols te houden over of de in gang gezette beleidsacties ook werken zoals verwacht. Als dat niet zo is, dan betekent dit niet dat die acties zinloos waren of dat het beleid is mislukt. In een adaptief en lerend beleidsproces zijn juist inzichten in waarom iets anders is uitgepakt dan gedacht heel erg belangrijk, omdat dit helpt en keuzes maken voor de volgende beleidsfase. Zijn er bijvoorbeeld aanvullingen nodig in die volgende fase, of is het eigenlijk zelfs noodzakelijk om de opgave bij te stellen en te kiezen voor een heel andere aanpak, omdat uiteindelijk het, het probleem toch anders in elkaar blijkt te steken dan gedacht. Lerend en adaptief beleid is niet vrijblijvend iets proberen en ook niet alleen maar aanpassingen maken in reactie op onvoorziene omstandigheden. Het is vraagt echt om een systematische zoektocht naar wat het probleem precies is en daarmee wat de aanpak daarvan vraagt. Dat betekent dat het belangrijk is om die zoektocht en ook de opgedane inzichten systematisch in te bedden in het beleidsproces om zo de effectiviteit van het beleid gaandeweg te vergroten. Ja, het is uh, duidelijk wat er gezegd wordt, lerend beleid. Het is niet uh, vrijblijvend. En we gaan kijken of uh, Wim het daarmee eens is. Ik ben erg benieuwd, uh, Wim, of je dat ook een zondagswoord uh, vindt, lerend beleid. Uh, ik ben niet tegen de zondag hoor, Nathan. Um, ik vind het um, een heel mooi woord. En ik vind het ook heel belangrijk wat Annette zegt. Um, maar er zit een zekere spanning in een verhaal. Um, kijk, er zijn altijd twee manieren, zeggen wij in de bestuurskunde, om naar beleidsvorming te kijken. Aan de ene kant het, het, het wat meer heel rationele, fases onderscheiden, systematisch werken. Aan de andere kant veel meer kijken wat, wat te doen staat. En, en uh, omstandigheden benutten, uh, zeg maar adaptief zijn. Dus wat gebeurt er? En dan zijn we adaptief. Dus ik ben erg voor lerend beleid. Dat je gewoon echt heel goed oplet wat er gebeurt en ook het beleid zit bijstellen... Als je maar heldere toelijnen hebt waar je naartoe wil. Uh, maar dat hoeft dus allemaal niet zo systematisch. Dus ik vond het wel grappig dat, uh, maar dat is meer een grapje voor mij vanuit de bestuurskunde, dat twee benaderingen van beleid hier eigenlijk... Uh, de ene wordt beleden, namelijk het moest adaptief en we moeten gewoon leren. En, en, maar het was verpakt in, in heel veel rationele fasen. Hè. Het begon meteen zo'n plaatje met fasen. Dat is, dat is de andere manier en systematisch. Dus uh, ik zou zeggen, doe lekker lerend en adaptief. En vergeet die wo andere woorden een beetje nog. Oké, Annette wil je daar kort op reageren, of kunnen we naar de vraag van Joost uit de chat? Ik zal heel kort reageren. Uh, ik snap wel wat Wim bedoelt, dat is misschien iets te veel, het uh, systematisch benadrukken. Het zit hem in het punt wat Wim ook zelf maakte, um, wel helder hebben wat je doel is. Dus waar je naartoe werkt, hè, en op welke momenten je dan precies meet of je beleid effect heeft of niet, hè, of dat helpt om die, die richting op te komen. Dat maakt misschien eens dus wel uit, dat kan best uh, een beetje door elkaar lopen in de tijd. Maar het is wel heel belangrijk dat je uh, eigenlijk bewust acties in gang zet en vinger aan de pols houdt, of die helpen om je einddoel te bereiken. En dit is dus niet vrijblijvend in de zin van ad hoc reageren als er ineens iets gebeurt, of uh, maar iets proberen hè, zonder duidelijk doel waar je naartoe werkt. Helder, ja, over die doelen gesproken. De doelen der doelen zijn natuurlijk de Sustainable Development Goals, en Joost vraagt in hoeverre dat een rol speelt. Um, als richtinggevend. Dus hij zegt eigenlijk, uh, wordt als richtinggevend beschouwd voor gemeenten en regio's. Um, Annette, jouw reactie eerst en dan gaan we naar Wim. Ja, ik denk dat het uh, goed is om te begrijpen dat, dat het verschil, dus, dus de brede welvaartmonitor zoals je in Nederland hebt, hè, CBS en ook die uh, van de Rabenbank en Universiteit Utrecht. Die zijn, um, die meten hoe het nu is. Die meten de huidige situatie. Dus die meten over zo'n breed mogelijk palet allerlei indicatoren uh, om al die aspecten van brede welvaart af te dekken. Maar daar zit geen um, gewenste situatie in. Daar zit niet in inderdaad wat het doel is van het beleid. En het verschil dus met de SDG's is dat die eigenlijk voorschrijven, net als in de omgevingswetten er gesproken wordt over die veilige en gezonde uh, leefomgeving. Daar zit dus een voorschrift in, in hoe het zou moeten zijn al. En die SDG's zijn dan wat concreter dan een veilige, gezonde leefomgeving. Die zeggen echt al van dit zijn hè, de standaarden of de... Er zit eigenlijk dus al een, een meetlat in. Dus niet alleen meet je dan hoe het nu gaat in de regio, maar je meet ook nog eens hoe het zou moeten zijn. Wordt daar als een soort pijler naast gezet om te zien of je je doel al bereikt hebt. Dat is overigens gewoon dus één van de mogelijke invullingen. Dus de SDG's zijn natuurlijk wel vastgesteld, maar je... je hoeft daar dus niet aan... te conformeren per se of dat is een keuze ook, hè? Dat is daar, Maar het zijn de politieke keuzes die in de SDG's gemaakt zijn. Oké. Okay. En uh, Wim, ook voor jou dezelfde vraag of de, de SDG's richtinggevend uh, kunnen of misschien wel moeten zijn? Um, nou, ik, ik heb weinig toe te voegen wat net zei. Het is, het zijn, zijn, uh, het, het is een formulering van waar we heen zouden kunnen willen gaan, maar het, het, het schrijft natuurlijk gemeenten niet voor van wat er moet gebeuren. Er is geen, uh, er liggen geen, geen uh, gemeenten hebben zich te houden aan nationale wetten uh, en alle andere uh, hoopvolle dingen. Je uh, mag je wel hopen dat gemeenten dat zullen doen, maar daartoe zijn ze niet wettelijk verplicht. Dus in die zin is, is er geen, geen sprake van voorschrijven of dat men het zou moeten, het woord moeten horen geven en dat is dus niet zo. Okay. Helaas misschien, maar het is wel zo. Oké, okay, dank uh, voor de toelichting. Ik ga even een uh, klein experiment aan door iedereen te vragen. Stel dat je beleidsmaker bent of je bent betrokken bij uh, beleid. Zou je dan eens een rapportcijfer willen geven in hoeverre dat lerend beleid is? Met uh, tien als ultiem lerend beleid dat je continu heel adaptief bezig bent. En misschien een uh, één of twee als je zegt van nou, uh, het is gewoon één keer iets maken en er nooit meer naar omkijken. Dus uh, geef, geef het beleid waar je bij betrokken bent... Een rapportcijfer in hoeverre dat uh, lerend beleid is en eventueel mag je daar een toelichting bij geven als je, dat, uh, als je dat wil. En dan kijken we even, dan zien we bij Maarten een 2 uh, en uh, bij, uh, bij andere mensen zien we een 8. Bij Marieke Bos zien we bijvoorbeeld een 8. Dat is tot nu toe het hoogste cijfer, Marieke. Wat is jouw geheim? Ik uh, werk bij het programma van de Regio Deals. Oké. Okay. <laughs> dus, voilà. Ja, ja. En wat, uh, wat maakt dan uh, dat je zegt van, nou, dat maakt die acht dat je dat hebt ge gegeven? Nou, kijk, wij uh, kijken gewoon goed in, uh, met de regio-deals samen naar wat uh, gebeurt hier. En, uh, en hè, aan de hand van de voortgang van de regio-deals bespreken we steeds van, uh, nou, hoe gaat het ermee En wat, uh, wat zijn uh, dingen waar we verder mee gaan en waar gaan we uh, op bijsturen? Dus... Uh, een concreet voorbeeld was dat er in nieuw Zeeland een uh, mooi plan was voor een uh, bouwtitelbank uh, waarin uh, bouwkavels op het platteland uh, omgeruild zouden kunnen worden voor kavels in de buurt van een, uh, een kern in, uh, in de provincie. Nou ja, dat wilden we gaan uitwerken, maar dat bleek juridisch toch wel heel erg complex en ook bleken gemeentes daar toch minder in geïnteresseerd dan we eerst uh, hadden gehoopt. Nou ja, dan bereik je niet met, uh, met dat budget wat je wilde. En dan uh, ga je bijsturen, ga je wat anders doen. En uh, om toch de woonsituatie in de provincie uh, goed te krijgen. Oké, okay, dankjewel voor je toelichting. Ik wil ook even voor het contrast naar Maarten Riemersma, die heel eerlijk zegt uh, twee. Dan ben ik heel benieuwd wat, uh, wat daar de oorzaak ook van is. Maarten, als je dat wilt toelichten. Ja. Ja, ik, ik, ik denk altijd dat er een beetje een, uh, een discrepantie zit tussen de wens en de werkelijkheid. Kijk, ik wens ook dat we ons allemaal zeer lerend en, uh, en zeer adaptief uh, uh, het beleid allemaal vormgeven. Maar wat ik wel merk is um, uh, dat, wij toch al, dat wij redelijk uh, snel overstappen tot het implementeren van de oplossingen die we op onze ambtelijke burelen bedacht hebben. En um, om een heel, een heel klein voorbeeld te geven, wij, hè, het opgavegericht werken is, is natuurlijk ook een, een modewoord uh, of een zondagswoord om die er maar weer in te gooien. Um, en dat hebben wij proberen handen en voeten te geven binnen onze organisatie. Ik werk voor Ede in de regio Food Valley, dus landelijk gebied. De agrarische gemeente waar Wim het over had, uh, uh, uh, dat is bij ons ook aan de orde van de dag. En wat wij op een gegeven moment merkten was, wij wilden gewoon echt goed een opgavebeschrijving doen. Dat je dus echt de opgave, wat is de opgave, wat is het probleem? En we dachten, nou ja, er is al zoveel beleid op het gebied van uh, landbouw en, uh, en uh, de toekomst van het landelijk gebied. Dat moet wel een goede probleemstelling uit te halen zijn. Maar wat bleek nou, uit al die beleidsdocumenten die we de loop der jaren be, ge, uh, opgesteld hebben, is, er heeft eigenlijk nergens uh, dat we echt een goede pro pro pro probleemstelling hebben neergelegd. Nou, dat vind ik een van de dingen dat ik denk, ja, dat, dat merk ik wel vaker, dat we, dat we gewoon in, in, in, onze, in onze doenerigheid, zeg maar, altijd snel oplossingen um, implementeren. Uh, en dat lerende beleid, ik vind echt, uh, maar ik vermoed dat ik niet de enige ben, dat we daar als gemeente wel, uh, misschien ook provincies, maar daar weet ik minder van, uh, een hoop uh, te, uh, kunnen verbeteren. Oké, okay, ja. dankjewel voor jouw toelichting ook Maarten en voor jouw eerlijke cijfer uh, wat dat betreft. Annette, een, uh, een korte reactie op uh, wat je nu hebt gehoord en misschien ook kun je het koppelen aan een tip, want daar zijn mensen ook hiervoor. Ja, ja ik denk uh, dat ik herken wat, wat Maarten zegt, uh, dat de neiging wel is om snel aan de slag te, te willen. Op, op er zijn allerlei incentives natuurlijk die daarachter zitten, uh, wethouders die graag binnen hun uh, periode nog willen laten zien dat er iets veranderd is. Uh, en de neiging is om dus heel snel om te denken, we weten eigenlijk wel hoe dit probleem in elkaar zit... en we gaan aan de slag, we gaan het aanpassen. Um, en soms, ja ja, soms vaak is het misschien toch ingewikkelder dan het eigenlijk lijkt. En ik denk, daar gaf Marieke natuurlijk een mooi voorbeeld van. Je denkt eigenlijk een mooie oplossing te hebben... maar die blijkt toch eigenlijk niet helemaal aan te sluiten bij, bij wat er nodig is of waar behoefte aan is. En dan is het belangrijker om ruimte te hebben om, om te kunnen bijsturen. Maar dat betekent ook dat je wel, nou ja, dat is ook onze nadruk op dat systematisch zoeken... Uh, zicht moet hebben of op het werkt of niet. Dus het is wel belangrijk om dan te gaan meten. Of op een bepaalde manier in ieder geval grip te hebben op wat we nu in gang hebben gezet. Helpt ons dat wel uh, om, om die doelen te bereiken. En wat ook kan, ik denk wat de Maarten ook aangeeft, gewoon iets meer tijd nemen in instantie. Bijvoorbeeld de voorstieden om, om beter uit te zoeken hoe zit het probleem nou eigenlijk in elkaar. Uh, maar dat is niet altijd eenvoudig. En soms is het slimmer om daar gewoon wel aan de gang te gaan. Maar dan wel bewust aan de gang te gaan met we denken dat het zo in elkaar zit. Maar we moeten wel onszelf de ruimte bieden om het even bij te stellen, op het moment dat het toch anders blijkt te zijn. Oké, okay. uh, ook even naar Wim. Misschien kunnen we het koppelen ook aan een, aan een tip, want we hebben een 8 en een 2 gezien en uh, misschien uh, heel veel zessen ook in de... Men struikelt vooruit, wordt er gezegd in de chat. Hoe kunnen we ze wat meer een vliegende start geven, Wim, wat dat betreft? Nou, ik, ik, ik weet niet uh, of die 2 nou wel een 2 was. Uh, want misschien uh, is Maarten wel iemand die heel goed en scherp ziet uh, wat er om zich heen gebeurt. En dat hij heel goed lerend kan ev evalueren en kan leren. Uh, dus dat is het, het, het leuk van de opgave. En ik, ik, zeg, ik doe niks af van de acht van Marieke, uh, zeker niet. Maar ik, ik, ik vond het eigenlijk wel, uh, wel, wel, wel Misschien is het wel een, wel een, wel een, wel een, wel een pre, doe je het wel heel goed als je ziet dat je het heel slecht doet. Er zijn er veel mensen die dat niet eens zien. Dus wat betreft is, is Maarten Ziet dat het niet goed gaat, heel prachtig. Dus dat verdient minimaal een zes wat mij betreft. Maar dat... dat is een mooie paradox. Uh, dankjewel Wim en uh, Annette. We gaan uh, bijna richting de pauze. Misschien, uh, we hebben het al gehad over samenwerken, over op zoek naar wat, wat werkt. Dat was het laatste eigenlijk waar we het over hebben gehad. Misschien over dat laatste onderwerp nog. Is er genoeg ruimte om te experimenteren voor verschillende regio's en gemeenten? Annette, zie je dat, dat, dat regio's die die ruimte benutten pakken als die er is? Ja, kijk, voor een deel zijn ze er zelf bij om die ruimte te creëren. Dus uh, dat ligt natuurlijk aan waar, waarmee je wil experimenteren. Dus soms zijn ze afhankelijk van het rijk als het gaat over wetgeving. Uh, maar in heel veel gevallen uh, ja, is het aan hoe je je eigen beleidsproces vormgeeft. Dat beïnvloedt hoeveel ruimte je daarvoor hebt. Um, en ik denk dat die ruimte uh, te creëren is, eigenlijk in bijna alle gevallen. Maar wel dat je dan ook heel duidelijk hebt... We zien ook wel dat er heel veel geprobeerd wordt en, en ook in de regio-deals. Daar is ook wel bewust gekeken van, uh, uh, nou ja, we zijn dingen uitgetest. Maar wat er dan soms mist, en dat zou mijn tip zijn, is zorg wel dat je vervolgens ook uh, stilstaat bij wat je geleerd hebt. En dat benut in die volgende fase of, hè, of in een vervolgbeleid wat je gaat doen. Dus haal die lessen ook echt op en zorg dat je, ze, dat je de opgedane inzichten gebruikt. Eigenlijk bij het nadenken over hoe je het vervolg uh, vorm gaat geven. Ja, um, en Wim, je zei soms dat samenwerken voor de sake of samenwerken juist zorgt voor vertraging. Kun je ook tussen regio's juist wel van elkaar leren van die experimenten? En, en gebeurt dat al voldoende wat jou betreft? Uh, kijk, dit is, nou, je, je noemde het net dat ik met een paradoxje eindig. Er zit weer een paradox in. Uh, het, het steeds naar elkaar kijken, uh, ook om een dag als deze, uh, heeft dus het voordeel dat je dus kan leren en zegt van Goh, ik ga er dit mee doen en dit niet. Maar het he kan ook het nadeel hebben dat je allemaal een beetje hetzelfde gaat doen. En dat je dus die, die, die, die, die kansen op, op experimenteren ook gewoon laat, laat schieten. Want iedereen kan doen. Gemeentebesturen kunnen heel veel experimenteren, kunnen heel veel afwijken van wat anderen doen. Maar er is wel in die wereld een erge neiging om echt naar elkaar te kijken en niet om alleen om van elkaar te leren, maar ook om het veel hetzelfde te doen. We kennen allemaal de VNG, we kennen ook allemaal de departementen die dus braaf vanuit Den Haag komen melden wat er in het land moet gebeuren. Dus het, het vraagt ook een houding van, ik wil graag met mensen praten en met anderen praten, ik wil graag leren, ook op een dag als deze. Maar ook wel houding van, ik wil dan zelf eens hoe wij het hier gaan doen. In plaats van weer volgens voorschriften het ook te doen zoals anderen het ook doen. Ja, nou, ik ben blij dat we vandaag dan niet allemaal nu ineens offline gaan. Want uh, er is dus zeker nog wat uh, te leren van elkaar. Alleen, uh, ja, daar komt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij. Dank Wim en Annette voor jullie, uh, uh, voor jullie toelichtingen, antwoorden. En, en misschien ook de vragen die jullie dan weer op hebben geroepen en paradoxen. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie die in de chat uh, ook uh, beantwoorden. Of als er andere dingen zijn waar jullie aandacht op willen vestigen, dan kan dat. Ik ga heel even naar Jeroen nu, om te kijken of jij al iets uh, hebt wat je wilt delen. Ik ben erg benieuwd of je misschien een sneak preview kan, uh, kan delen, Jeroen. Jeroen, je staat nog op mute. Ja. ja, ja. Niet meer? Nee. nee. Ja. Um, ja, zeker kan ik wat uh, delen wat ik al uh, gemaakt heb. Ja. Uh, ik heb al wat gedaan, namelijk. Um, <laughs> Even kijken. Um, dat ik jullie even laten zien ja. wat ik heb. Ik ben even kijken, ik kan van achter naar voren. Um, een van de dingen die langskwam, of uh, met het laatste uh, gesprek, is um, hoe ver je vooruit moet kijken en waar je rekening mee moet houden en uh, uh, of, of dat. Uh, dus ik heb deze tekening gemaakt, moeten we in ons beleid niet meer Rekening houden met klimaatverandering. Um, willen we dat wel? Dus ja. dat zijn uh, Ja, terwijl je al misschien al met je... Uh, uh, tot aan je knieën in het water staat. Um, even kijken. Ik heb uh, een andere die ik wel kan laten zien. Is. Uh, uh, deze. Denk je dan um, inderdaad, ja. ja. Samenwerkingsverbanden. Wat fijn dat we door die betere verbinding buiten de stad kunnen wandelen. Waarbij er geen rekening is gehouden dat uh, alle, al, al, uh, alle rook uh, uit de stad bijvoorbeeld uh, uh, in dat gebied uh, terechtkomt. Dus, ja. uh, dus eigenlijk van, ja, je kunt er wel iets verzinnen, maar dat de werkelijkheid misschien toch uh, net iets anders in elkaar zit. Mooi. Dus, Dank, uh, dankjewel voor nu, uh, Jeroen. Uh, er zijn nog meer dingen, zag ik, die jij hebt uh, gemaakt. Mensen kunnen het op het plein Kunnen ze dat uh, bewonderen straks in de pauze? Als ze met een kopje koffie of thee. Met elkaar nog in gesprek gaan, dan kunnen ze op het plein ook jouw werk zien. Voordat we gaan pauzeren, laat ik even zien wat we na de pauze gaan doen, namelijk de workshops. En die stellen uh, de workshopleiders kort aan, uh, aan jullie voor. En het goed om te weten is dat we alleen A, B en C na de uh, pauze hebben, maar D, E en F zijn in de uh, middag. Dus dan weten jullie dat in ieder geval. Ik ga even mijn scherm weer delen en dan krijgen we de aankondiging. In workshop A gaan we het hebben over de intergemeentelijke beleidsopgaven en samenwerking. Welke gemeenten zouden nu goed kunnen samenwerken op inhoudelijke gronden aan de beleidsopgave? In workshop B gaan we het hebben over hoe je zicht kan krijgen op de effectiviteit van je brede welvaartsbeleid. Hoe krijg je snel zicht op wat werkt, zodat kostbare middelen niet worden verspild? In workshop C gaan we het hebben over interdepartementale samenwerking. Die samenwerking is niet altijd even gemakkelijk. Kom leren van een succesverhaal. In workshop D gaan we het hebben over het herkennen van keuzes bij het vaststellen van de Juist door te kiezen zou beleid meer kunnen bereiken. In workshop E gaan we het met elkaar hebben over leren en verantwoorden. Hoe kunnen die twee worden ingezet zodat ze elkaar niet in de weg zitten, maar juist versterken? In workshop F neem ik je mee door governance. Want je kunt nog zulke mooie projecten en programma's hebben bedacht. Maar het gaat uiteindelijk om één vraag. Hoe zorg je dat die daadwerkelijk worden uitgevoerd? It's the governance, stupid. Ja, en jullie hebben als het goed is allemaal al een keuze gemaakt. En uh, mijn uh, verzoek zou zijn, ga vooral naar die keuze straks ook toe. Om 11.35 uur stipt beginnen die uh, workshops. En dat zijn dus drie verschillende. En uh, aansluitend is dan volgens mij direct een, uh, een plenaire aankondiging van de lunchpauze, waarbij we ook nog even terugblikken met de workshopleiders om, uh, uh, wat is het, ik moet even goed kijken, op, om 12 uur, rond de klok van half 1, ik denk 12 uur 35, uh, 12 35, dat is na een uur, wil ik iedereen hier plenaire terug hebben, zodat we even terugblikken, en je ook van de andere workshops kan horen wat er gebeurd is. Dus nu uh, 12 minuutjes uh, pauze, straks kun je via de ruimtes je juiste workshop, Aanklikken om 11.35 uur. 35 en in de tussentijd zou ik zeggen: zet de camera even lekker uit. En kom als je koffie of thee hebt gepakt, even in een van de ruimtes netwerken. en de tekeningen van Jeroen bekijken. Heel graag tot zometeen. 11.35 uur 35 workshops. en dan 12.35 uur 35 weer hier terug voor een korte terugkoppeling. Tot zometeen.